allemaal, het is super leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal WOW. Vandaag ga ik deze hele leuke samenwerking unboxen. En dat ga ik niet alleen doen, maar samen met jullie. Oh, wacht, mijn camera staat scheef. Oké, okay, wacht. Oké, okay, dit is beter. Dus, uh, waar was ik begonnen? Oké, okay, we beginnen even opnieuw. Hallo allemaal, het is super leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag ga ik een hele leuke aanmerking unboxen, samen met jullie. Dus zijn jullie benieuwd wat hier allemaal in zit, vergeet dan zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En geef deze video een dikke duim omhoog. En laten we maar snel beginnen. Ik ga dus heel, dit hele leuke pakketje unboxen. Dat is de aanmerking die ik samen met Lisa heb gedaan. Dat had ik in de vorige video, had ik verteld, dat ik een aanmerking ging inpakken. Dus dat heb ik ook in die video gedaan. En... We hebben die verwisseld, dus nu kan ik hem gaan unboxen. En dat is leuk Vol stikkertjes. Dus ja, laten we maar snel beginnen. Oké, Hoe ga ik dat open doen? Dat is heel goed. Een setje plakt. Maar ik ga dat gewoon open scheuren, denk ik. Oké, okay. zelfs vertelde dat in het bovenste doosje, dat, zit daar, dat, dat daar een extraatje in zit. Dus die ga ik ook als eerste open doen. Want dat ligt zo van boven. Kijk hier. Hier zit soort extraatje in. In het doosje. En dan de hier allemaal leuke verpakkingjes. Dus als eerste ga ik beginnen met dit cadeautje. En dat staat ook op For You, dus voor jou. En dan ga ik het open doen. Wow. Oh my god. hoe leuk. Yay. Dus als eerste zie ik hier heel leuke hartjeszakjes, Een stickerrol. Met heel leuke tankjes stickers erop. Oh, je zijn echt heel slecht. Maar allemaal leuke tankjes stickers erop. 4 mm wit kralen. Smiley kralen. Die zijn echt heel leuk. confetti. Dus dat is het heel leuke extraatje. Ik ga hier ook even allemaal zo inleggen. Dan gaan we door naar dit hele grote doos. Als eerste zie ik hier een stuk vloeiepapje op liggen. Die haal ik even af. En dan zie ik hier een zakje. En even openen. ik ben ik benieuwd. Ja, natuurlijk weet ik wel wat ik besteld heb. Hè. Of jij ja, wat ik graag wilde. Maar ik ben het wel een beetje vergeten. Dus daarom ben ik zo excited. Hier zitten mijn documentjes in. Die documentjes zilver en die documentjes goud. Heel leuk. Dan heb ik hier een zakje. Volgens mij zitten er kralen in, want dat weegt echt wel veel. Die even op te doen. Ja, oh my god. Hier zitten mijn gouden en zilveren kralen in. Wow, dat is veel. Kijk daar. Volgens mij was dat 50 gram. Oeh, daar ben ik wel heel blij mee. Dan heb ik hier nog een zakje. En ik denk dat hier ook kralen in zitten. Want die wegen ook veel. Of ja, dat zakje weegt veel. Ja, er zitten ook kralen in. Wow. Kijk hoe mooi die kleuren zijn. Echt super mooi. Hier ben ik echt heel blij mee. Ik ga die ook even uithalen. Oh my god. Zo leuk. Ik ga die ook van gouden en zilver er even uithalen. Oh, dit vind ik echt heel leuk. Ik ben echt super blij mee. Dan is nog een stuk gluipapier. En hieronder liggen dan nog dingen. Hier zijn de sterrenzakjes. heel heerlijk die confetti erop halen. Sterrenzakjes. Oh my god, hier ben ik heel blij mee. Dus dit zijn mijn sterrenzakjes goud. En dit zijn mijn sterrenzakjes zilver. Kijk, hier ben ik super tevreden mee. Oh my god, so happy. Dit was eigenlijk alles van de roze aanmerking. Dus. Ja, dat was het eigenlijk al. Op het einde van de video, dus na de outro, komt altijd nog zo'n um, vlug vol of video in beeld. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie een superleuke video vonden. En tot de volgende keer. Doei! Vergeet natuurlijk ook zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En dan wil ik zeggen, doei!